Oh, er zit een buschauffeur onder. Het is half zes ochtends. We moeten nog even wachten op de bus. En ik ben al weg naar mijn werk. Ik ben vandaag buschauffeur. Goedemorgen. Hoi. Ik ben Lonneke. Uh -oh. Ik ga mee met jou in de bus vandaag. Wat gezellig. Wat gaan we precies doen vandaag? We gaan eerst naar Gouda, we gaan weer terug naar Utrecht en dan gaan we nog even Wageningen op en neer. Hoe lang ben je al Ruim 3,5 jaar, zoiets. Ik steeds elke dag met plezier in werken. werk. Ja, ik heb nog geen één dag gehad dat ik het niet leuk vond om naar mijn werk te nee. gaan. Moet je hier nou bij zo'n bushalte wachten, ook als er er niemand? Ja, ja, je hebt bepaalde tijdhaltes. Dat zijn gewoon bepaalde... Oh, het telt ja, echt, echt af. Ja. maar Dit gaat echt op de minuut. Ja, ja op de seconde zelfs. Dat zou echt iets voor mij zijn. Brabants kwartiertje. Ja, we zien dan vaak dezelfde mensen bijvoorbeeld, als je deze rit ja. komt rijdt. Ja. Als ze dan een beetje laat zijn, dan weet je nog dat die gaat komen. En dan mag je een minuutje extra en dan zie ze aankomen rennen. Ik heb vaak zat gehad ook op de bus om te wachten. Dat de busje voor je kom maar eens <laughs> En de dag, doei doei. Vergeet niet uit te checken. Doei. En ik zie wel heel veel knopjes, gebruik je die ook echt allemaal? Ja, waar je je contact, je start en je stop. Nou, ik vind voor het gemak hebben ze gewoon alle knoppen op elkaar laten lijken. Ja. Dat is best wel hard. ja. Daar is er ook een beetje van. Dat zou ik er zelf op drukte. En als je nou geflitst wordt moet je dan die boete zelf betalen? Ja, zit dus in de CEO zit dat. Dus alles onder de 8 kilometer wordt betaald door de baas. Want het kan een afwijking zijn van de snelheidsmeter. Dan alles boven die 8 kilometer moet je zelf betalen. Dus dat gaan allemaal eigen kosten. Dus je rijdt altijd 8 kilometer te hard. Ja. Nee. Want hier is iemand doodgereden. Nee? Ja. Is nee. je grootste angst om iemand dood te rijden? Ja. ja. Kijk, ik kan niet zomaar in, in een seconde stilstaan. Nee. Daar heb ik zeker 10, 20 meter voor nodig. Dames en heren, in verband met het Bevrijdingsfestival valt de halte bij Nuenen-Oort? Ik ben ja. nog iets vergeten. Tot Wageningen-Puststation. Oh, okay. uh, sorry, ik was vergeten te vermelden dat de eerstvolgende halte is wageningen Busstation. Wat is nou het allerraarste wat je ooit hebt meegemaakt? Alleraarste, ja, het was natuurlijk nog heel leuk. Want ik had een telefoon gevonden in, in de bus. Ik was dus heel blij, maar had ze gebeld. En toen kwam ik daar, had ze een zak paaseitjes eitjes met een kaartje van. Uh, leuk die je hebt gevonden, alle beste buschauffeur. En uh, hartstikke bedankt, super blij oh, mee. Oh, wat leuk! Ja, dat is wel leuk, ja. En dat zijn wel leuke verhalen. Ja. Nou, je moet als buschauffeur natuurlijk graag op de weg zitten. Veel ja. verantwoordelijkheidsgevoel hebben, met name qua tijd. En je moet ook heel alert zijn je moet de weg ook. Ja. Ja, en je moet ook nog eens iedere vijf jaar bijscholen voor code 95.